De tijden zijn voorbij dat u geld er moet leggen om zaken te doen met uw klant. Het is niet meer nodig om te wachten op betaling van facturen die niet goedgekeurd zijn. TradeShift heeft zaken doen en betaald krijgen makkelijker gemaakt. Daarom zijn leveranciers, ongeacht de grootte dol op TradeShift. Door de intuïtieve gebruikerservaring is het ook zonder training in te zetten. Elke euro die u verdient is er een die u overhoudt. Er worden geen kosten in rekening gebracht, ongeacht de hoeveelheid facturen die u verzendt. E-invoicing blijft altijd gratis. U krijgt sneller betaald, meer controle over uw cashflow en dus meer gemoedsrust in uw financiële planning. Door TradeShift wordt het facturatie- en betalingsproces transparant en overzichtelijk. Inkooporders maken, in facturen omzetten, goedkeuren, volgen en bijsturen gebeurt real-time en online. Er zijn verschillende manieren om facturen aan te maken en te verzenden, van zelfservice tot volledige integratie met uw boekhoudpakket. U kunt dit voor al uw klanten vanuit één account doen, waarin u transactiegegevens uitwisselt, zoals facturen en inkooporders, bestellingen ontvangt en bevestigt en elektronische facturen beheert. Met het gebruik van dit platform wordt het voor potentiële klanten makkelijker om u te vinden, biedt het meer financieringsopties en daardoor komt er meer werkkapitaal beschikbaar. Over innovatie gesproken, TradeShift brengt u in contact met uw klanten door een eenvoudige chatinterface. Makkelijk en gemaakt om samen te werken van inkooporder tot betaling. In één keer de juiste order binnenkrijgen betekent minder uitzonderingen en betere klantenservice. U wordt een voorkeursleverancier en blijft in beeld voor toekomstige orders. U zorgt over verstoring van uw bedrijfsvoering? Dat is niet nodig. U hoeft geen speciale software te installeren. U hebt alleen een internetverbinding nodig en TradeShift werkt op elk apparaat, zodat u overal zaken kunt doen. Wij vinden dat zaken doen eenvoudig moet zijn. We hebben ons platform met uw belang voor ogen gebouwd en onze producten werken samen als zakelijke e-commerce oplossing, maar kunnen evenkrachtig apart gebruikt worden. Wij helpen u en uw bedrijf om verder te groeien.